Honderden nationale en internationale artiesten staan we weer op de podia van de Gentse Feesten. Omdat de organisatie de nadruk legt op plaatselijk talent, krijgen de lokale artiesten meer aandacht dan gewoonlijk. Maar welke plaats hebben ze eigenlijk op deze feesten? Een zeer belangrijke plaats uiteindelijk. Uh... Ik denk dat die wisselwerking zeer belangrijk is. Je kan natuurlijk, en dat verkoopt altijd goed. Iets wat uit het buitenland komt zou altijd beter moeten zijn. Het gaat ook omgekeerd. Als wij het buitenland spelen, zijn we ook weer beter dan de plaatselijke binnenlandse artiesten. Wat maakt het uit? Eigenlijk slaat het nergens op, maar het is gewoon het imago. Uh, het, ja, het etiket wat eraan kleeft van een act uit het buitenland. Dat maakt om een of andere reden altijd meer indruk. Bij ons absoluut geen internationale artiesten, grote kleppers, uh, toestanden, uh, nee nee nee. dat. Uh... Uh, er zijn genoeg evenementen waar uh, bekende groepen uh, uh, kunnen optreden. Uh, hier is het bij ons op de hoedmaat vooral uh, nog onbekende goede kwaliteitscoverbands een kans te geven om voor uh, podiumervaring op te doen, om ontdekt te worden, om... Uh, en zo om ook soms te kunnen doorbreken. Hè. Dat is ook ons doel, dat doen ons deugd. Ik, ik weet nog, als ik klein was, dat ik vroeger naar de Gentse feesten ging en dat ik altijd naar zo de straatanimatie ging kijken en circus en zo, vond ik altijd superplezant. Dus ik vind dat wel iets heel belangrijk eigenlijk. Maar ik heb altijd heel mijn leven een klein beetje het gevoel gehad dat het toch een beetje knokken is om hier te staan. Um, want uh, vroeger mochten wij geen muziek gebruiken en zo, dus we hebben ook wel wat last gehad. Uh, langs de andere kant hebben we er wel elk jaar staan, is toch gelukt en dat was altijd zeer geamuseerd. En als jullie de keuze moeten maken op een affiche: internationale artiest of een lokale? Uh, beide. Ik zie jaarlijks op de Grensfeest soms artiesten die ik elk jaar zie terugkomen, maar dat ik wel graag zie. Ik vind het eigenlijk wel vrij plezant en dat moet zeker gesteund worden. Maar, uh, ja, internationale artiesten is vooral ja, voor een beetje variatie en zo. Bijvoorbeeld de Polypolis, uiters dat dat hoort erbij vind ik. Dus dat mag ik zeker ook.